iedereen, Het is vandaag maandagochtend en het lijkt me leuk om gewoon deze dag, nee deze week de vlogkamer erbij te pakken en twee week vloggen. En ja het is nog, nee het is helemaal niet heel erg vroeg meer. Het is half negen maar ik ben gewoon heel erg moe van het weekend eigenlijk om heel eerlijk te zijn. Nou ik start eventjes mijn ochtend met... Een pot lekkere verse muntthee, dus die heb ik hierin gedaan. Is nog eventjes aan het trekken, dus deze is daarvoor. En dan drink ik ook alvast eventjes een kopje bietensap. Maar het zegt zo ontzettend roze en rood van kleur. krijg ik altijd hier van die rode afdrukken. Kijk, dit bedoel ik. Het is net alsof ik lipstift op heb. Ja, ik moet me echt maar eventjes klaarmaken voor de dag. Anders komt het er nooit van. Maar eindelijk is het een beetje wat lichter geworden, jongens. Want het was net heel, uh, flink aan het Dus Het was echt typische herfstochtend om mee op te staan. Maar dat is niet lekker op een maandagochtend. Ik ga ja, gewoon even snel mijn make-up doen. En ik denk dat ik vandaag wel met Tara heb afgesproken. Want we hebben best wel wat om te filmen en doen. Want we willen heel graag eigenlijk deze woensdag een video online. Maar ik weet niet of we tijdtechnisch nog gaan redden. Zo, dat is eventjes een hele grote sprong van zo'n make up gezicht naar in één keer dit. Maar het licht stoort mij hier zo ontzettend erg. En ik kreeg het gewoon niet goed. Omdat het een beetje aan de andere kant van het huis is. Heeft blijkbaar gewoon minder goed licht. Dus uh, ik had hem heel eventjes uitgezet. Maar toen bedacht ik me dat ik de laatste tijd heel veel complimenten kreeg over de glow op mijn gezicht. Je ziet hem wel heel erg mooi. Maar normaal is het dus nog mooier. Dus het licht is gewoon zo ontzettend lelijk nu op dit moment. Maar ik dacht ik wil jullie eventjes laten zien welk palet ik de laatste tijd gebruik. Want ik vind hem zelfs ook echt heel erg mooi. En dit is de glow waar ik hem vandaan krijg. Dit is het Eye. En face palette en dan gebruik ik denk ik vooral dat jullie deze highlighters heel erg mooi vinden. Kijk, deze kleuren komen op zich wel overeen op deze manier. Dus uh, links heb ik een hele mooie ja, champagneachtige kleur en deze is net iets meer roze-oranje. Dus dit is die lichtere kleur. Pretty. En dan zal ik ook eventjes die andere kleur doen? Het mm, is een beetje korrelig zijn echt heel erg mooi. Ik ben gewoon heel eventjes begonnen aan nieuwe screenshots online zetten. Dat vind ik heel erg leuk, want het is echt wel een tijd geleden dat ik nieuwe voorraad online heb gezet. Maar het kost me altijd gewoon eventjes. Uh, maar ik heb de foto's net geüpload. Ik heb hier nieuwe foto's, die hebben we van de week gemaakt. En ik laat altijd zien hoe ik hem in een half staartje draag. Dat vind ik altijd heel erg leuk staan. Uh, natuurlijk in een staart. Knots en dan nog eventjes een detail shot ervan. En nu durf ik eigenlijk niet te zeggen tegen de tijd dat jullie dit kijken of uh, de scrunchies nog te bestellen zijn. Dus dat zal ik wel eventjes in beeld zetten. En wat ik trouwens ook even wilde laten zien is dat ik uh, dit weekend aan wat anders heb gewerkt, wat misschien ook wel in de shop komt te staan. Dus dat is misschien wel heel erg leuk om eventjes te laten weten aan jullie. En het leuke is uh, dat op de video van mijn AliExpress, dat ik daar een comment kreeg van iemand die zei waarom maak je niet een Batik keycord? En dat vond ik super leuk dat ze dat zei, want dat is dus wat ik een dag ervoor precies had gemaakt. Dus dat is echt super toevallig. En uh, op dit moment is er nog even een prototype. Dat doe ik eerst. Ik maak eerst altijd gewoon dingetjes voor mezelf. Dan ga ik het uittesten, kijken of het leuk vinden laat ik het zien aan mijn familie van is dit wat vinden jullie het mooi uh, dus dat ben ik op dit moment ook aan het doen met dit dit is namelijk een uh, soort van keycord maar dan een kleinere die je dus om je arm kan doen dus het heet volgens mij een wrist key Key keychain kijk want die kan je dus om je pols doen en als je dan zeg maar de deur uit gaat of wat dan ook dan uh, doe je hem dus om je arm om je arm dan doe je hem dus om je arm en dan kan je gewoon lekker, hè, lekker bezig zijn en dat soort dingen. Dus ik heb deze gemaakt. Ja, ik vind hem wel echt heel erg gaaf. Staat ook gewoon sowieso heel erg leuk aan je bos. Hij is niet te lang. Dus je blijft niet zeg maar aan alle deuren hangen. En uh, dat zou gewoon kunnen betekenen dat ik dus nog een batik item aan de webshop kan toevoegen. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus uh, ja, jullie weten het misschien wel als allereerst. En voor nu heb ik volgens mij heel veel mijn werkje gedaan. Dus ik ga me even snel aankleden. Want mocht, uh, mocht ik straks nog gaan afspreken met Tara, ben ik niet helemaal zeker. Ik denk het wel. Dan ben ik in ieder geval aangekleed. Zo, nou, het is alweer even dus later en ik ben de deur uitgegaan. want ik heb afgesproken met Tara. Ja, we zijn even lekker gaan lunchen bij Ann anse Twijf. Tara heeft een lekkere milk tea besteld. Zij smaakt echt super goed. En ik heb hier een ijsthee met groen... Ja, het is een groene ijsthee met uh, granaatappel en appel volgens mij. Is ook echt heel erg lekker. Hetzelfde is altijd zo heerlijk kleurrijk en ik moet zeggen dat Tara echt perfect in het interieur past. Moet je kijken. Love it. Nom nom nom. Het altijd zo leuk om een hele tafel vol met allemaal gerechtjes te zien. En natuurlijk heel veel koriander. Oh, we mogen wel extra even vragen. We need extra. Goedemorgen iedereen. Het is tijd voor een nieuwe dag. En toen dacht ik maar, ik moet even op een lege maag even iets nieuws drinken wat ik laatst heb ontvangen. Ik was op het event van Douglas en toen heb ik een product ontvangen. En die wil ik heel graag gaan uitproberen. En dat product is van het merk Clarskin. En dit is de Radiance Powder. En uh, daar moet je elke dag 5 gram uh, poeder van nemen. Dit zou ervoor zorgen dat je... Ja, dat ook in je maag het wat gebalanceerder en gezonder wordt. En dat gaat dus ook ervoor zorgen, als het goed is, dat je huid hiervan gaat opknappen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar dit poeder Kijk, het komt ook echt in een hele mooie zwarte fles. En omdat het de eerste keer is, ga ik eventjes afwegen hoeveel 5 gram is. Hm, het ruikt een heel klein beetje zuur, maar het valt wel mee eigenlijk. Het hoeft niet heel veel. Een beetje poederig smaakt het. Zo, so, ik ben helemaal aangekleed, opgemaakt. Ik ga jullie heel snel mijn outfit of the day laten zien. Want ik vind hem wel heel erg lekker en licht. Dit is de outfit of the day. Deze ja, soort van panther Dermatier jas heb ik echt heel veel aangehad de afgelopen tijd. Die vind ik zo leuk. En daaronder heb ik een heel lekker licht gekleurd truitje. Een beetje een soort van beige. Witte jeans, tas, fans. Oh, trouwens, wat ik me nu besef... De jasje is van Comcat Fashion. De truis van Comcat Fashion. En de broek ook. Volgens mij staat alles nog op dit moment in de shop. Dus mocht dat zo zijn, zal ik even linkjes in de beschrijving zetten. Um, had ik helemaal niet door, eigenlijk, op dit moment. Maar ik vind het echt een super fijn lookje. Ik ben bij Tara aangekomen Hallo nou, We hebben net onze samenwerking uh, gefotografeerd Dus daar zijn we nu klaar mee En nu gaan we heel even een beetje koffie drinken Dus ik heb van Tara deze gehad Mooi schuimpje. Ja, ik heb geen melk, het was de laatste ik had Dankjewel En tot... we gaan daarna natuurlijk een video filmen Dus we ja. hebben koffie wel nodig als komen ze komen zo doods over, weet je wel Nee, het statief gewoon lekker op tafel gezet Kan allemaal op niet, hè? Ja ik Ken gewoon Oh, dat zonnetje Ja echt lekker. In principe zou je gewoon zeg maar hier in het zonnetje kunnen gaan liggen. Mag? Ja, mag. We hebben allemaal een dode vliegen hier. Nou, ik heb ja, gewoon maar... schoongemaakt hoor. We nee, hebben allemaal dode vliegen. Eel. Ja. heel, Nijm... maar dat zijn echt heel veel. Maar dat zijn die... Uh, dat zijn die... Nou, ik heb gewoon een berichtje van iemand. Van, dan hebben jullie ook zoveel... Um... En kijk, dit beest... Ah, oh, nee. Ja, beweegt ook nou! Ach, wat is dat toch? Dat is toch helemaal niks! Het is gewoon een beestje! En hij is oh. Doei! Oh. Later! Er zit allemaal schimmel bij de onderkant. Ik kom eens kijken! Het is wel aardig veel inderdaad! Oh, want ik heb ook wel eens schimmel, omdat je dan te veel water geeft. Ik heb er feest van, echt waar. En het is vandaag woensdag. Het is al zeker middag. En uh, ik heb de hele ochtend uh, foto's gemaakt voor de webshop. En nu word ik zo opgehaald door Tara. Want we gaan naar een sample sale. Daar dus zijn we vorig jaar ook geweest van Wrangler... Vans, e allemaal verschillende soorten merken. Dus dat vond ik wel heel erg leuk om eventjes te gaan kijken. En een vriendinnetje van Tara die gaat ook mee, want zij heeft echt zo'n sample schoenmaat. Dus waarschijnlijk heeft de keuze uit echt super veel schoenen die daar voor kleine prijzen te koop zijn. Dus dat is echt gewoon helemaal ideaal. Ik heb expres een t-shirt aangedaan. want ik word altijd heel erg warm tijdens dat soort dingen. En ik doe nog eventjes een jasje aan, want anders is het wel heel koud. In Kijk die meiden dan. Lekkere flare'tjes. Lekker, lookie. We zijn aangekomen in Amsterdam. En we hebben echt wel een stuk verder weg moeten parkeren. Omdat het helemaal vol zat. En we zagen net allemaal mensen al met super grote zakken lopen. Met allemaal kleding. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat we gaan vinden. Oh, er komen nog meer mensen aan met hele grote zakken. Kijk ook, ze stiekem kan filmen. Gewoon een hele scooter vol. Kijk dan. Jezus. Ja, die gaat sowieso doorverkopen. Zoveel dat ze het op hun scooter moesten zetten. Oh oh. Voor het ze allemaal leeggekocht, gekocht, joh. Ja. Ja, jongens. Peter, euro precies. Laatst deze kroepoekjes gekocht bij de Leidel. En dit zijn de Bali groepbroek en deze zijn zo lekker. Die zijn net iets meer gekruid, zoals je hier ook al een beetje verpakking kan zien. Ze zien er zo uit. Ze zijn echt super lekker. Net ietsje. En zo ziet de onderbroek uit. Yay, kom! Doe normaal! Kijk, ze zijn net iets meer gekruid dan de normale. En die zijn echt super lekker. Ja, daar heb ik best wel wat van gegeten nu. Nommings. En, en ondertussen ben ik even YouTube-video's aan het kijken. Niet deze video. Ik weet niet zo goed waarom deze in één keer um, <laughs> op mijn scherm is gekomen. Maar dit is niet iets wat ik wil zien. Ik was een vlog aan het kijken. En ik heb trouwens leuke dingetjes geshopt op de sample sale, maar omdat het uh, inmiddels al donker is geworden en het is uh, ja, met het licht is het niet zo heel erg geweldig, ga ik jullie morgen even beter laten zien. Oh, Wauw! Wat is er? op de kijk Niet waar Je doet het gewoon expres. Je doet het gewoon expres. Ik ga jullie morgen even laten zien wat ik heb geshoppt. Want dan heb ik net wat beter licht. Dan zie je de kleuren ook beter en dat soort dingen. Het Is inmiddels de volgende dag zoals je kan zien. En oh my god. De zon schijnt. Kan je het zien? Yes. Ik bedacht me dat ik jullie natuurlijk nog eventjes zou laten zien. Wat ik gisteren heb geshoppt op de Sample sale. Ik heb nieuwe items van uh, Wrangler en van Vans. En allereerst super leuke jassen. Deze super leuke jas zien. Het is eigenlijk een mannenjas, maar ik vind gewoon dat hij unisex is en ook door mij gewoon gedragen kan worden. En het heeft een beetje zo'n houthakkers vibe, want hij heeft dat lekkere zachte stofje van, van die typische um, houthakkersbloesjes, flannels. Lekker uh, perfect voor de aankomende herfst en winter, want er zit ook een teddyvoering in en die zit helemaal aan de hele binnenkant. Dus dat is echt super lekker. Er zit een binnenzakje in. Ik hou echt van binnenzakjes. Daar en ik zijn dol binnenzakjes. Zit er een binnenzakje in een jas, dan zijn we eigenlijk al voor 90% verkocht. Ik ga hem gewoon eventjes aandoen voor jullie. Het is een maat medium, dus hij is een klein beetje oversized. Maar dat vind ik juist heel erg lekker, want dan kan ik gewoon al mijn dikke truien eronder Ik heb een heel leuk uh, rugtasje die ik heel vaak draag. En die is volgens mij perfect. Oh. Die is volgens mij de perfecte kleur voor bij deze jas. Ik zal het eventjes laten zien. Kijk dan hoe perfect. Deze is van Rebecca Minkoff in een hele mooie bordeaux kleur. En die heeft gewoon echt de perfecte match met het jasje. Wat een match. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Even kijken, ik heb nog iets van Wrangler. Namelijk een super lekker, heerlijk, oversized shirt. Deze zou ook heel goed van de mannen kunnen zijn. Of het is een vrouwenshirt, weet ik eigenlijk niet. En dan hiervoor op het shirt staat Wrangler in gekleurde lettertjes. En dat vond ik wel heel erg schattig staan. Heb ik ook nog bij Vans wat items uh, gekocht. Waaronder deze super leuke oranje beanie. Dus deze kleur vond ik ook wel echt heel erg leuk. Lekker warm. En dit, uh, deze patch bovenop vond ik wel echt heel erg leuk. En dan heb ik ook nog, dat is ook wel heel leuk, bij de sample sale verkopen ze vaak, um, ja de naam zegt het al, verkopen ze samples. En een sample schoenmaat is maat 37 en die heb ik helaas niet. Ik heb 38 en echt niet kleiner. Ik heb mezelf nog wel in een schoen geperst om te zien of het echt niet lukte. Maar het, ja, 37 helaas, echt net te krap voor mij. Maar mijn vriendinje Jolien, ik heb het wel dus vaker over haar uh, die heeft wel maat 37 en uh, toen heb ik dit paar voor haar meegenomen. Uh, Deze vond ze echt heel erg leuk en ja, je betaalt hier gewoon echt een fractie van de prijs voor. En dit is de Ripknit Grey True White, dus hij heeft een hele leuke ripstof. En dan heb ik ook nog een ander item voor mezelf en dat is een super vette oversized bomberjas. En hij is wit en ik had echt iets van, oh, ik ben, ja, hoe lang ga ik dit wit houden? Dat dacht ik echt en denk ik nog steeds. En ik heb geen idee, maar ik dacht, we gaan het gewoon proberen. Want hij is gewoon echt heel erg tof. Yeah! Hoe cool is deze? Ik heb al een uh, zwarte een klein beetje oversized jas die ik echt heel vaak heb gedragen. En die vind ik ook nog steeds leuk. Maar ik zag deze en ik dacht, deze is ook wel echt heel vet. Dus helemaal happy mee. Zo, so, ik heb mij eventjes omgekleed in een zwarte trui. En mijn sportlegging. Want ik ga zo meteen sporten. En ik ga samen met een vriendinnetje naar RoastCycle. En als je RoastCycle niet kent, het is eigenlijk een soort van spinning klas. En dan helemaal met uh, ja, donkere, donkere ruimte is er dus niet zo heel veel lichten aan. Pompen, de muziek. En dan worden ook een beetje van die motivational, ja... Uh, yeah, uh, ja, gesprekjes gehouden door de, door de lerares. Dus het is echt een beetje helemaal om je op te pompen. Alleen wij zijn dus anderhalve week geleden geweest voor het eerst. En we vonden het zo ontzettend zwaar. Dat we eigenlijk meteen iets hadden van, ik weet niet of we dit nog een keer gaan doen. Maar ik zei tegen haar van, nee we moeten het echt nog even één keer proberen. Dan weten we het gewoon zeker of, of dit wel of niet iets voor ons is. Dus dit wordt daarom onze tweede keer en ik vind het oprecht wel een beetje spannend. En ik denk dat zij het ook wel een beetje spannend vindt. Het valt bij mij hoe roze het nu is. Uh. Waar ben jij? Daar. Hier. Ja, we zijn wel redelijk roze. ben Heel roze. Nou jongens, ik ben weer thuis. Van sporten en recycle. Het was echt... Ik moet zeggen dat Stephanie en ik van tevoren een heel klein beetje soort van zenuwachtig waren. Omdat we het vorige keer heel erg pittig vonden. Maar deze keer ging het echt een stuk beter. Uh, we, hadden, we snappen nu helemaal hoe de fiets werkt. Hoe het allemaal moet. Hoe je het moet instellen en dat soort dingen. Dus ja, het is echt gewoon heel erg goed gegaan. Wel alsnog heel erg pittig. Maar ik kon het wel echt een stuk beter Volhouden dan de allereerste keer Dus uh, ja, heel erg leuk En dat voelt gewoon echt heel erg goed Dus dat gaan we zeker nog vaker doen Dus dat is helemaal top en leuk Ik ga nog heel even op de bank hangen Ga ik zo douchen en dan ga ik lekker nog even een serie'tje kijken En dan is de avond alweer lekker voorbij Ja Goedemiddag, Goedemiddag. je spreekt met Larissa Um, hoi. hoi, ik vroeg me af of jij vandaag druk bent. Dan zien we vanmiddag. Helemaal goed. Oké, okay, dag. Doeg. Ik heb net besloten, ja eigenlijk op zich wel net besloten, dat ik graag mijn... Um, nee, niet deze kant, dat ik hier graag nog een extra gaatje in mijn oor wil. Want ik heb hier drie en hier twee en dat vond ik altijd gewoon wel heel erg leuk. Vind ik ook nog steeds leuk. Maar uh, de laatste tijd had ik toch iets ervan. Ik vind het eigenlijk ook wel heel erg mooi om hier dus in het midden er nog eentje bij te hebben. Dus ik ga gewoon naar de piercing shop waar Tara ook altijd naartoe gaat. En ik ga gewoon naar dezelfde, want Tara heeft gewoon elke keer goede ervaring met haar. Dus spannend, gaan we doen. Oké, okay, ik heb even een trimmer gedaan. Want ondanks dat de zon echt oh, super lekker schijnt. Volgens mij is het buiten ook best wel fris. En ik ga ook hierna nog even wat boodschappen doen. Dus ik ga eerst mijn oren laten doen. En dan kom ik terug en dan ga ik even boodschappen doen. Dus daar neem ik ook gelijk heel even een kan van Stasje voor mee. Even kijken. Oordopjes. Zonnebril zelfs. Oké okay, jongens, laatste keer. Oh, ik doe het weer met mijn verkeerde oor. Laatste keer. Met twee oorgaatjes hier. Ik weet trouwens nog uit andere keren dat ze het niet leuk vindt als je gaat filmen. Omdat ze dat liever niet wilt. Dus um, dat ga ik natuurlijk ook niet doen en vragen. Ik zie gewoon zo meteen uh, met een nieuw oorgaatje. Alright guys, ik sta weer buiten. Moet je kijken. Mijn oor is nog een beetje rood. Maar ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dikke aanraden om hier naartoe te gaan. Want Mandy is ook echt heel erg aardig en prettig. En het zat er heel snel op, maar zeker niet gehaast. Het is gewoon echt heel prettig gedaan en goed uitgelegd. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus ik heb boodschapjes gedaan. Die staan hier in de gang. En natuurlijk ook wc-papier, want ja, dat heeft iedereen wel eens nodig, denk ik. En ik zal je nog heel even iets beter mijn nieuwe oorbel laten zien. Hij lijkt best wel hoog te zitten als ik er nu zo naar kijk. Ik denk dat dat ook komt omdat um, dat de enige is die een knopje is en dat die andere twee natuurlijk ringetjes zijn. En hij zit wel gewoon mooi op een mooie lijn met die andere twee gaatjes. Dus dat vond ik helemaal goed. En hij zit echt precies in het midden. Nou, ik ben heel erg blij mee. Dus ik ben gewoon gelijk aan beide kanten op dit moment. gaan we deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het gezellig vond om deze weekvlog weer te zien op ons YouTube kanaal. Geef me vooral een duimpje omhoog. En laat me even weten wat je van onze vlogs vindt. Of je weekvlogs leuk vindt om te zien. En uh, wat je misschien nog meer in vlogs voorbij zou willen zien komen Ik vind het altijd heel erg uh, leuk en interessant om te zien wat jullie uh, idee en mening is over een vlog En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en zie ik je snel weer in de volgende video doei, doei!